Er is genoeg ruimte voor een goede balans tussen werk en privé. In overleg bepaal je welke projecten bij je passen. Tijdens de uitvoering krijg je veel vrijheid en er zijn goede arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden. Hierdoor werkt Jordi al 20 jaar bij de gemeente en is Diana in haar unieke functie gegroeid. Heb jij ook interesse in een technische baan bij de gemeente Amsterdam? Kijk dan op amsterdam.nl slash